We staan hier voor de visafslag en zojuist hebben we vanuit Provinciale Fracties dit prachtige boek overhandigd. En die komt nog voort uit een motie Houd de Wind in de Zeilen van Provinciale Staten. We hebben de afgelopen jaren gezien dat er te weinig steun vanuit de provincie voor onze prachtige bottes hier in de haven is. Uh, en dat willen we echt gaan veranderen en dit boek is daar de start van. Dus we zijn heel blij dat het er nu ligt met een prachtig hoofdstuk over Spakenburg ook online te vinden. Uh, en het wordt nu zaak dat de provincie ook echt uh, structureel gaat bijdragen aan onze prachtige bottes hier in de haven. We zijn blij met de aandacht die de provincie geeft aan de bruine vloot in Spakenburg. In de coronatijd hebben zij goede ondersteuning gegeven, financieel, voor de bottes in onze haven. We zijn ook blij dat de provincie in kaart heeft gebracht wat maritiem erfgoed betekent voor de gemeenschap, voor de provincie, maar zeker ook voor Spakenburg. We zijn Blij met wat we allemaal kunnen doen voor deze bottes in ons dorp. Het is nodig. We willen ook graag duurzaam beleid. Dus we willen graag dat alle subsidiemaatregelen ook vastgelegd worden voor de lange termijn. Zodat de vloot behouden blijft. We zetten ons de komende tijd volop in om beleid te maken, maar ook subsidie te regelen voor de behoud van de vloot hier in het dorp. We doen dat samen met de provincie, met alle partners, met andere partijen.